Hallo iedereen en het is heel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe jullie sieraden moeten maken, of ja, kunnen maken met kettle en niet siften, want iemand wil dat graag weten. Als ik er comment vind, dan komt er hier ergens een in beeld. Dus lijkt het jullie leuk als ik dat vandaag ga laten zien. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, ik zet jullie even hier en ik ga laten zien hoe jullie oorbellen moeten maken met kettle siften of niet zetten. Um, ik haal soms het woord kettelstift en niet-stift bij elkaar, dus ik weet even niet meer wat een kettelstift is of een niet-stift. Maar het enige e eerste wat je nodig hebt, zijn kettelstiften of niet-stiften. Ik mij zitten die in dit zakje. Hier zo zitten die in. Er zitten ook andere dingen bij, maar ik gebruik vandaag alleen de kettelstift of niet-stiften. En wat ik daar precies van gebruik, is... Dit, hè. Zo. Zo. Zo, dat is zo geen rondje, maar zo'n platte kant. Sorry voor het achtergrondgeluid van daarnet. Dus ik gebruik deze twee dingetjes. Als ze wat scherp stellen. Die hebben zo een platte punt. En de achterkant. En nog zo geen rondje. Dus zo heb ik er twee nodig. Want het gaat voorbellen maken. En dat is wel handig, twee. Ik ga dat zo zetten. Dan gebruik ik oorbehaakjes. En daar heb ik er ook twee van nodig. Ik gebruik ronde oorbehaakjes. Maar natuurlijk kan je ook um, de normale oorbehaakjes gebruiken. Dus die komen hierbij. En als laatste van de onderdelen gebruik ik zuidwaterparrels. Want ik kan waterpaal oorbelletjes maken. Dus daar heb ik ook twee van nodig. En uh, wat ik nog gebruik om zo de oorbellen te maken zijn deze drie Dus dan ga ik nu laten zien hoe jullie oorbellen moeten maken. Als eerste pak je zo deze kettelstift of niet stift, ik weet echt niet wat het is. En dan rijg je er een waterparel op. Als die zoetwaterparel erop wilt. Want sommige zoetwaterparels hebben echt zo'n heel mini Die wil niet op. Omdat dat. Er... Dit is te dik, denk ik. Hoe oh, is het waterparel? Dus zoals jullie zagen waren de het waterparels te klein. Dus ik ga gewoon een parels gebruiken. Want die zijn iets groter. Het eerste wat ik doe is, ik pak een parel. En ik doe die hierdoor. Zo, en ik denk dat ik er drie doen, want het is iets mooier dan eentje. Ziezo, dan dus ziet dat er zo uit. Als volgende knip je een stukje met de taal van, de, van de, die ketelstift of niet stift. Ik weet echt niet wat het verschil is. Het is ongeveer zo'n stuk. Knip je ervan af. Zo. En dan pak je zo een rondbekje dan En dan ga je dat zo pakken. dan je zo vast. En dan ga je dat er zo rond draaien. Zodat het een lusje maakt. En je moet zorgen dat je een heel mooi lusje hebt. Oké, okay, dat is even frommelen Of ja, een beetje zoeken. Maar dan heb ik zo'n lusje. Ik wil niet scherp stellen. Oei. Die gaat er vandoor. Die vandoor. Dat is wel een lusje aan. Of zo. Zo een lusje zit eraan en dan moet je precies hetzelfde doen bij de andere ketelstef of niet stift. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen. Dus je neemt die ketelstef of niet stef. Je reikt er drie parels op. Natuurlijk kan je er ook meer of minder op regenen. Het is jouw eigen keuze, dus dat doe je. Je knipt er een stukje vanaf af. Niet te veel en ook niet te weinig. Dan moet je een beetje gevoel. En je neemt je platbek, rondbek dan. En ga dan een lusje maken. Oké, okay, dan ziet dat er zo uit. Oké, okay, dan als volgende neem je je En je draait die open. Zo. Ik kan dat zo doen. Zo. En dan neem je de parels. Of ja, kijk als dit waar de parels rond zit En doe je dat door het oogje. En je draait het de oogje weer dicht. En zo. Dan heb je één oorbel gemaakt. En dan doe je het precies bij de andere. Hetzelfde. Ik bedoel, je doet het precies hetzelfde bij het andere. Dus je neemt je oorbelhaakje. Je doet dat oogje open. Maar niet te ver open, gewoon net dat dat er door past. Je neemt je parelding. Je zet er rond. En je draait het oogje weer dicht. Zo. Dan heb je twee oorbelletjes. En zo moet je die oorbelletjes eigenlijk maken. Dus, ja, dat is dat super simpel. Oké, okay, dit was de video hoe je deze oorbelletjes maakt. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video ook zeker een dikke duim omhoog. Heb je nog vragen over de oorbellen of heb je nog leuke ideeën voor een YouTube video? Laat het dan zeker weten in de reacties. En wie weet komt er binnenkort een video rond. Tot de volgende keer. Doei!